Goedemiddag allemaal, welkom bij dit webinar van het PBL. Mijn naam is Mark Hanouw, ik ben hoofd Ruimtecoördinatie en, en leefomgevingskwaliteit bij het Planbureau. Um, en vandaag gaan we het hebben over een jaar na de grote opgave in beperkte ruimte. Een seminar over knelpunten en kansen voor de toekomstige ruimte van Nederland. Uh, welkom allemaal, mensen druppelen nog steeds binnen. We hebben veel aanmeldingen. Uh, dus ik ga ervan uit dat er voorlopig nog wel even wat mensen binnenkomen druppelen. We hebben een vol programma waar we jullie in anderhalf uur gaan meenemen langs uh, de stand van zaken over actuele discussiepunten in het ruimtelijk debat. Uh, de samenhang in de regio en uh, tot slot staan we, staan we stil bij waar we naartoe gaan in de ruimte. En uh, alle drie de onderdelen beloven toch uh, flink wat te geven over wat er gebeurt in Nederland. Uh, we hebben daartoe uh, drie gasten, uh, Jeannette van Antwerpen van de RLI, uh, Yvonne van der Laan uh, van BZK van het ministerie van Binnenlandse Zaken uh, en uh, tot slot spreken met Carolien Gerels, een van de initiatiefnemers van het Keukentafelberaad. De middag wordt afgesloten door uh, David Hamers en uh, Rienk Kuiper van het PBL die een kijkje gaan geven in de toekomstige ruimtelijke samenhang van Nederland. Uh, en tussendoor zullen jullie Hans Molma's horen die een aantal bespiegelingen zal geven op hoe het nu staat in de ruimte en uh, wat onze gasten gaan inbrengen. Nog even een paar huishoudelijke mededelingen. We stoppen echt stipt om vijf uur. Dus jullie hoeven niets te missen van wat na vijf uur nog langskomt, want er komt niks meer langs na vijf uur. Uh, als je een vraag hebt aan een van de sprekers, stel die in de chat. Uh, de meest interessante vraag wordt opgehaald uit de chat en aan mij doorgegeven en zal ik stellen aan de sprekers. Um, het seminar wordt opgenomen. Nou, dat is eigenlijk uh, de huishoudelijke mededelingen. En dan uh, zou ik nu het woord willen geven aan Hans Mommaas, onze directeur. Dankjewel, uh, Mark. Uh, ik wil ook graag iedereen welkom heten bij het webinar. Ik heb een uh, korte presentatie om uh, te starten. En ik wilde Laura even vragen om uh, mijn presentatie te delen. Ik hoop dat dat lukt. Ja, daar komt die. Prima, Ruimtelijke Verkenningen 2022, want dat is het traject. In de context waarvan we dit webinar ook organiseren. Uh, Nederland later. Uh, Beoogd om eind van het jaar, begin volgend jaar. Van perspectieven te schetsen op de toekomst. Mogelijke toekomst van Nederland. Uh, van opgave naar aanpak. Want dat is het draai waar we nu in zitten. Doe de volgende sheet maar Laura. En als je hem eventjes uh, in de... Uit de presentatiemodus of uit de presenter modus haalt. Er wordt aan gewerkt, Hans. <laughs> Heel goed. Ja, je, je bent af en toe zenuwachtig in zo'n zaaltje of de PowerPoint het wel doet, maar dit is technisch toch veel ingewikkelder. Ja, ja. Nee, dit zijn de technische perikelen in het begin. Eh, hoe dan ook, eh, eh, grote eh, opgaves in een beperkte ruimte. Eh, dat was de publicatie waar we eigenlijk voorafgaand aan de verkiezingen en eh, de coalitiebesprekingen eh, die we daar voorafgaand aan hebben gepubliceerd. Eh, een jaar geleden ongeveer. Daarin hebben we een aantal ruimtelijke opgaven met elkaar geagendeerd. Onder andere tegen de achtergrond van de nationale omgevingsvisie. Maar ook tegen de achtergrond van ons eigen, onze eigen agenda als PBL. De, de, vier, de vier grote opgaven zijn bekend, denk ik. We moeten ruimte hebben voor klimaatverandering en de energietransitie. We vragen om een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. We willen duurzame economisch groeipotentieel. En we streven naar sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio's. Dat waren de vier uh, grote opgaves. We, we delen die opgaves als planbureau voor de leefomgeving met de NOVI. En vandaag blikken we terug op de urgentie van de problematiek uit de grote opgaven. En bespreken we waar Nederland op die punten nu staat. Want er is inmiddels een nieuw kabinet met grote ambities en stevige gereserveerde budgetten. Maar die roepen ook vragen op, die ambities en de budgetten, bijvoorbeeld over de samenhang tussen die ambities. Samenhang in ruimtelijke zin, maar ook samenhang in bestuurlijke zin richting de uitvoering. In de NOVI worden die grote opgaven benoemd en er worden enkele afwegingsprincipes gegeven. Denk aan meervoudig ruimtegebruik, eh, kenmerken en identiteiten van gebieden staan centraal en we willen afwenteling voorkomen. En dat zijn algemene afwegingsprincipes voor ruimtelijke keuzes, samen met de contouren van een vervolgproces. Ook dat wordt in de NOVI geschetst, hè, zoals voor sectorale en gebiedsgerichte uitwerkingen. En de Novi laat daarnaast veel inhoudelijke keuzes open. En daarmee is het brede gevoel dat het nog onvoldoende regie biedt op de uitvoering van het vooropstaande beleid. Dus het nieuwe kabinet staat nu voor de taak om samen met de decentrale overheden en hun maatschappelijke partners een aantal verdergaande ruimtelijke keuzes te maken. En om de Novi niet alleen aan te scherpen, maar er ook concrete uitvoeringsmaatregelen aan te koppelen. Doe de volgende sheet maar, eh, Laura. En je mag het nog een keer klikken. Zodat ik alle tweede plaatjes in beeld heb. Precies zo, dankjewel. We hebben in Nederland te maken met meervoudige opgaves. Op de kaart links zie je maar een kleine selectie daarvan. Met name in relatie tot bodem en water: stikstofdepositie, bodemdaling, CO2-emissies uit de bodem, verdroging, verzilting. En die meervoudigheid laat ik zien dat we aanlopen tegen de grenzen van het fysieke systeem. van water, bodem en ecologie in Nederland. Dat die grenzen soms zelfs al ver worden overschreden. En inmiddels remt het niet behalen van de internationale afspraken ook de economische dynamiek. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofcrisis, waardoor de woningbouw en investeringen in bedrijfsgebouwen en infrastructuur zelfs wanneer het gaat over de verduurzaming daarvan worden belemmerd. De oplossing vraagt is om een systeemaanpassing. En rechts zie je uh, een voorbeeld van. Hoe je die systeemaanpassing zou kunnen aanpakken. Slechts één voorbeeld gebaseerd op één bouwsteen van de meervoudige opgaven die we voorhanden hebben. De opgaven hebben belangrijke doorsnijdende bodem- en watercomponenten. Dat is hier even in beeld gebracht. Als voorbeeld van hoe bodem- en watersystemen sturend zouden kunnen worden gemaakt voor de ruimtelijke inrichting. Je ziet hier in het beeld waterlopen met de begrenzing van de afwateringsgebieden. Dat zijn logische planeenheden, zou je kunnen zeggen. En daarnaast zie je de veenweidegebieden en de droogmakerijen, die extra aandacht vragen. Beperken van het vrijkomen van de CO2 door te diepe drooglegging van de veenweiden En goed kijken naar de toekomstbestendigheid van de ruimtelijke ontwikkeling in de diepe droogmakerij. Dat is maar een voorbeeld van ruimtelijke en in combinatie daarmee ook bestuurlijke bouwstenen die je kunt gaan hanteren. voor het aanpakken van de complexiteit waar we voor staan. De volgende sheet, graag. En ik klik nogmaals een keer, Laura. Dan hebben we ook weer alle twee de beelden uh, uh, in beeld. Prima, dankjewel. Uh, de afgelopen decennia, dat linkerbeeld, lag het accent al sterk op de economische benutting van de ruimtelijke omgeving, van de leefomgeving. Dat was niet alleen wat minder toekomstvast, maar ook de belevingswaarde van het landschap voor burgers stond onder druk. Denk aan de discussies over de logistiek en de datacentra. Denk ook aan de discussies over de windturbines. Daarmee raakt niet alleen de draagkracht van bodem- en water onder druk, maar ook het draagvlak voor ruimtelijke ontwikkeling in de samenleving. En hier ligt ook een les voor het overheidsoptreden. Leren van de mogelijke gevolgen van systeemfalen. De grote opgaven vergen een breed draagvlak. De Omgevingswet kent ook een belangrijke rol toe aan participatie. Dat vraagt kabinetsbrede aandacht om te voorkomen dat de goede inzet van overheden op het ene terrein gefrustreerd raakt door een haakse benadering van overheden op het andere terrein. Identificeer mogelijke beleidstekorten en pak die op om er iets mee te doen. We moeten dus naar een nieuwe balans tussen gebruik, toekomst en beleving. En de betrokkenheid van burgers en het vertrouwen- in overheidsbeleid vereisen verschillende domeinen van het leefomgevingsbeleid lange termijn doelen, heldere kaders en een goed begrip van de leefwereld van burgers. De effecten van beleidsmaatregelen komen immers in die dagelijkse leefomgeving samen. En tegelijkertijd, tegelijkertijd wil je voorkomen dat, dat, dat aspecten als integraliteit en draagvlak ook gaan functioneren als vlochtheuvel of excuus. Om weinig aan de ruimtelijke kwaliteit te gaan doen. Draagvlak moet het resultaat zijn van de goede samenwerking. Geen doel op zichzelf. Al dus verwoorde Mario Jacobs, wethouder van de gemeente Tilburg, het vorig jaar in het talkshow op een Novi-conferentie. Gebruikswaarde, beledingswaarde, toekomstwaarde en de lage benadering. Dus als bouwstenen om te komen tot een meer systemische aanpak van de complexe ruimtelijke vraagstukken. De laatste sheet graag. Het doe nog juist prima. Helemaal goed. Dankjewel. De huidige situatie. Een jaar verder. We hebben een nieuw kabinet. En nu zien we tekenen van sectorale haast. Iedereen wil snel zijn eigen agenda klaarmaken. Om daarmee ambities en budget met elkaar in verband te brengen. Prima dat gevoel voor urgentie. Maar om een ruimtelijke puzzel te kunnen leggen zijn er echt alle stukjes nodig. Hier hebben we het voorbeeld in beeld gebracht van de woningbouwopgave. Er is niet alleen een groot woningtekort, wat we willen beantwoorden met het doel om 1 miljoen woningen op korte en middellange termijn te gaan ontwikkelen. Maar die woningbouw die zal op de een of andere manier moeten samenhang moeten vertonen met andere opgaves. Zoals op het gebied van de hernieuwbare energie, de klimaatadaptatie, groen en blauw, de natuurontwikkeling en de recreatie. Dus er is sneller woningbouw nodig. Maar als onderdeel van een zorgvuldige, integrale verstedelijke En dat verbeeld als het ware het rechtse plaatje. Dus niet, niet voor jezelf vastzetten in de dichotomie bouwen binnen of buiten de stad. Maar ga veel meer denken in dynamische, stedelijke milieus. Die als het ware elk een soort van ruimtelijke vertegenwoordigen. Ruimtelijke keuzes doen er in dit verband toe. Want dan wel in samenhang met de andere opgaves. Een actuele vraag tot slot is welk deel van de puzzel het Rijk legt, Aanscherpen de Novi, richting een Novex, en welk deel de decentrale overheden? Wat vraagt het Rijk bijvoorbeeld concreet van de provincies en welke middelen staan hun ter beschikking? Worden vragen en middelen langs sectorale lijnen gelegd, verdeeld ten behoeve van ruimtelijke samenhang in de regio? Hoe wordt de bestuurlijke lijn verder uitgelegd? Dus we hebben een ruimtelijk vraagstuk. En we hebben een interbestuurlijk vraagstuk. En we hebben het vraagstuk van de verhouding tussen centraal en decentraal. Goed om tijdens dit webinar ons daar eens over te buigen. Ik geef het terug aan jou, Mark. Dankjewel. Dankjewel Hans voor deze uh, introductie. En uh, in deze stand van zaken. De verbreding van uh, gebruikswaarde naar toekomst en belevingswaarde. De lage benadering... Uh, het sectorale en het um, uh, multilevel verhaal. Um, we hebben een aantal gastsprekers en de eerste waar ik naartoe wil gaan uh, is uh, Jeannette van Antwerpen. Als we straks uh, met een aantal gastsprekers hebben gesproken, komen we nog even terug bij je, Hans. Uh, Jeannette, van harte welkom. Um, ik zag je in de deelnemerslijst staan. Um, ik hoop dat je je microfoon ook aanzet Dan kom je vanzelf in beeld. Uh, Jeannette van Antwerpen is van de, uh, de RLI, de Raad voor de Leefomgeving Infrastructuur en uh, de RLI publiceerde afgelopen november uh, ook een advies, geef richting, maak ruimte en daarin onderschreef de RLI een deel van de punten die Hans net aanhaalde uit uh, het PBL onderzoek, grote opgaven met opnieuw de nadruk op de urgentie. Um, Jeannette, herken je dit gevoel van urgentie in het huidige kabinetsbeleid? Uh, ja, Mark, ik uh, herken het gevoel van, uh, van urgentie uh, zeker. Er uh, uh, is ook een aantal aanbevelingen uh, door de RLI zijn ook overgenomen als je kijkt naar het nieuwe kabinet. Alleen al het feit dat we hadden gepleit voor een minister die ruimtelijke ordening echt uh, onder zijn uh, directe verantwoordelijkheid uh, heeft. Nou, dat hebben we. Daar is wonen nog aan toegevoegd. Dat is mooi, maar er zit natuurlijk gelijk ook alweer een gevaar in, hè? want zoals Hans ook net liet zien... Het is meervoudige uh, gebiedsontwikkeling als je een functie voor elkaar wil krijgen en het is werk met werk uh, maken. En dat stipte Hans eigenlijk net ook al uh, aan. Uh, ik zie uh, in het kabinet dat de urgentie van alle opgaven die er zijn en die vaak een ruimtelijke weerslag uh, hebben, uh, worden, wordt herkend. Maar um, de urgentie moet niet een zenuwachtigheid worden en een haast waardoor uh, uh, niet de goede afwegingen en keuzes uh, worden gemaakt en dat het toch nog in, in, in de snelheid uh, te veel sectoraal wordt. Soms kan dat goed zijn, maar soms ook juist helemaal niet. Dus die, uh, die integrale afweging en ook kijken vanuit een breed welvaartsperspectief, dat waren ook aanbevelingen in ons uh, rapport. Ja, dank je. En hoe, hoe kijk je aan tegen de, de snelheid die er nu in zit? Hè? De, de, de, het lijkt wel alsof er geen tijd meer is om te aarzelen of, of voor uitstel? Ja, hoe kijk je naar de snelheid die nu gemaakt wordt? Ja, nou aan de ene kant is snelheid natuurlijk uh, goed, hè, want je kunt uh, heel lang uh, druk zijn met beleid maken wat relevant is, agenda's en programma's. Uh, maar wanneer kom je ook tot uitvoering. En dat is ook waar we in het RLI-rapport heel erg aandacht aan hebben gegeven. Er is heel veel opgeschreven, er is heel veel gezegd. Er zijn ook heel veel rapporten gemaakt, hè, waaronder inderdaad door het PBL, maar ook anderen de afgelopen jaren, van hoe het allemaal zou moeten. Maar het schort in de uitvoering. Dus uh, we hebben in ons uh, advies heel erg gekeken van hoe kunnen we nou uh, de hele doorwerking van veel duidelijker zijn op rijksniveau. Daar hebben wij het woordje regie aan dat bedoelen we trouwens ook eigenaarschap mee en niet een dictaat. Dat is in gesprek gaan met en wees duidelijk over keuzes. In een Novex, die bij de Novi moet worden gemaakt. We gaan in gesprek met de provincies. De provincie is het middenbestuur. Dat moet veel krachtiger zijn. Dat zit veel dichterbij bij de gemeenten en de regio's. Want in de regio's, op de regionale schaal, vinden heel veel vraagstukken uh, plaats. En laat de, regio, laat de provincie ook veel meer die coördinerende rol uh, en meedenkende rol pakken op het uh, regio, uh, niveau. Um, dus uh, uh, haast of urgentie is, is goed. Maar dat betekent wel juist tijd nemen voor het gesprek met uh, de mensen bij provincie, regio uh, en, en marktpartijen. Ja, het, het toverwoord lijkt een beetje te zijn op het moment rijksregie. Uh, hoe vind je dat het Rijk die regie zou moeten vormgeven dan met die overheden en decentrale partners? Ja, want ik hoor daar wisselende geluiden over, want ik spreek mensen van gemeenten, ik spreek mensen van provincies, van het Rijk, maar meer van gemeenten en provincies. En uh, sommigen vinden het positief, hè? het Rijk neemt initiatief en sommigen zijn uh, uh, een beetje beducht voor het woord uh, regie, gaat het Rijk dan nu alles uh, beslissen? En, en wat wij bedoeld hebben in dat advies, en uh, ik hoop dat het Rijk, hè, de mensen bij het Rijk het ook zo oppakken, is veel meer dat uh, er geen dingen over de schutting moeten worden gegooid. Zoals toch een beetje met de resten is gebeurd naar de provincies en de gemeenten. Maar uh, er ook uh, geld, middelen worden uh, uh, meegestuurd naar de provincie. Die de provincie ook naar eigen goeddunken samen met de gemeenten kan uh, besteden. Dus niet allemaal sectorale middelen, want dan kom je heel snel uh, in de knel. Bij uh, de meervoudige gebiedsopgaven uh, uh, die we hebben. Um, dus um, het is veel meer een vorm van ook keuzes maken op het niveau van het Rijk. Als het goed is gaat dat nu ook gebeuren in die Novex. En eigenaarschap tonen als Rijk en dat betekent dat je ook aanwezig bent letterlijk. Met mensen ook uh, in de provincie en uh, bij de regio's. Eigenlijk zeg je dus drie dingen. Je zegt uh, aanwezig zijn, aan tafel zitten als Rijk. Ja, ja. Uh, keuzes maken op belangrijke issues en onschot geld geven, uh, zodat het op lagere niveaus uh, dan het Rijk uh, kan worden ingezet. Ja, precies. En we zeggen eigenlijk ook in dat advies hè, van uh, als je soms kijkt in sommige provincies en regio's, dan is het ongelooflijk druk met allerlei programma's waar we er allerlei tafels voor zijn. We weten ook dat we heel weinig capaciteit hebben aan mensen en middelen. Dat wordt nu heel erg versnipperd eigenlijk uh, uh, gebruikt. Dus uh, ga ook als provincie samen met de gemeente kijken of je niet uh, een aantal thema's kan bundelen... En dus ook een aantal tafels kan opheffen en tot een integrale uh, regiotafel uh, kan komen. En dan zul je echt nog wel wat sectorale zaken houden. Maar ga daar ook echt coördinerend in optreden als, uh, als provincie. En daar zit het Rijk ook gewoon aan tafel. Want dan kun je ook heen en weer gaan als dingen niet goed blijken te gaan. Als je andere dingen nodig blijkt te hebben. Het, het is een proces. Uh, uh, sommige mensen zeggen, hebben het over uh, de ladder in het huis uh, van Torbekker. Uh, je moet die ladder op en neer blijven gaan. Dat is, het is een soort roltrap die steeds in beweging uh, is. Dus echt veel meer samenwerken en niet ieder vanuit zijn eigen uh, departement of sector. Niet vanuit macht, maar vanuit het gezamenlijke doel om uh, Nederland uh, duurzamer en beter functionerend te maken. En, uh, heb, heb, misschien een wat onverwachte vraag, maar heb je daar al een goed voorbeeld van gezien of, of zie je een, een, een gebied of een thema waar dat heel goed is gelukt? Um, dat is een goede vraag. Nou, ik zie bijvoorbeeld uh, uh, in de provincie Gelderland al best veel gebeuren. Daar is men ook al met een pool bezig van uh, professionals. Uh, gewoon een heel actief uh, regiobestuur, waar ook, maar ook tegelijkertijd de gemeenten en de regio's makkelijk de provincie kunnen vinden. Um, wat al geholpen heeft bijvoorbeeld in het beter elkaar kunnen vinden en communicatie, dat, dat zijn, is bijvoorbeeld de toekenning van de WBI-gelden, uh, de woningbouwimpuls. Dat, dat heeft al tot uh, gebruik van die roltrap uh, geleid. Uh, je ziet dat minister De Jonge uh, ook uh, nou, elke week wel op werkbezoek uh, is. Dus uh, nou, die komt ook echt de regio in en hoort ter plekke. Uh, Waar gelden naartoe gaan of misschien naartoe uh, zouden moeten. Uh, zo groot is ons land nou ook weer niet. Dus het is best mogelijk om uh, die roltrap, dat is een, misschien wel een mooie metafoor, uh, heel intensief uh, gebruikt uh, gebruik te laten worden. Ja, uh, mooi voorbeeld, inderdaad. Um, hoe denk jij dat. Uh, zijn die decentrale overheden goed genoeg in staat om die uitvoering op zich te nemen? Zijn ze daar nu klaar voor? Voor die, die ingewikkelde aanpak van zowel. Die verschillende lagen, als die verschillende thema's, gebiedsgericht met alle actoren, het is nogal een opgave. Uh, ja en nee. Er is natuurlijk heel veel wegbezuinigd als het gaat om expertise bij de gemeente, bij de provincie en bij het Rijk. Zeker op het ruimtelijke vlak. Uh, er is ook een druk op de arbeidsmarkt, dus er is een tekort aan mensen. Ik zat vanochtend nog bij de gemeente Tiel. Uh, nou, daar, daar gaat ook een hele mooie binnenstedelijke herontwikkeling plaatsvinden. Maar er moet wel even een hele goede uh, strategische uh, projectmanager aangenomen worden. Uh, die ook daadwerkelijk als uh, ja, speel kan, van, kan gaan fungeren. En integrale afweging ook vanuit de gemeente kan gaan maken. Dus capaciteitsgebrek is een probleem. Dus dat ook noopt weer tot samenwerking. En het instellen van uh, ja, regionale uh, pools met experts die dan uh, ingeroepen kunnen worden. Um, ik zie wel ook juist bij, op het niveau van de gemeente en de regio, uh, zie ik heel veel wil om nu dingen voor elkaar te krijgen. Uh, iedereen uh, voelt dat het ook nu moet gebeuren, uh, maar vindt het ook wel ingewikkeld, want het gaat inderdaad om biodiversiteit vergroot, het om uh, vergroten, het gaat om waterberging vergroten, het gaat om woningen realiseren, het gaat om andere mobiliteit, andere energievoorziening. En dat kan ook niet altijd tegelijk. Dus soms kan het een wel en het ander wat minder. En dat, dat vergt nogal wat van, uh, van mensen. Er komen nogal wat vragen binnen in de chat. Ja? Uh, die zijn natuurlijk helemaal uh, onverwacht. Uh, uh, ik zie in ieder geval een vraag van een ex-collega van mij. Dus die geef ik dan toch ietsje meer voorrang dan de andere. Uh, Henk Baas die vraagt. Uh, uh, er is inderdaad veel sectorale haast. Uh, er is misschien wel te veel geld en te veel haast en te veel doelen. Uh, terwijl de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit misschien wel verdwijnt. Hè, Hans, uh, momma zei er natuurlijk ook al iets over in het begin. Uh, deel je dat beeld van Henk? Uh, ik deel dat beeld niet als je op gemeentelijk niveau uh, kijkt. Daar zie ik heel erg mensen die, wel die zijn natuurlijk heel erg bezig met hun directe leefomgeving en uh, ruimtelijke kwaliteit. Is juist ook een, een manier van kijken, om onderzoek te ontwerpen, om te kijken hoe je uh, die puzzel die Hans eerder aangaf, uh, uh, hoe je die kan, uh, kan leggen. Um, dus ik, uh, en ook participatie, uh, uh, de kennis, de lokale kennis, uh, benutten, meenemen. Uh, en mensen uh, ja, in, in, in het dorp, in de stad, hebben vaak heel goed kennis van hun eigen omgeving. Uh, dat bedoel ik ook met zorgvuldigheid. Die moet natuurlijk wel degelijk uh, benut worden. Want dan lijkt het misschien alsof je langzaam, langzamer zou gaan, maar uiteindelijk ga je sneller. En um, nou ja, als je ook kijkt naar het RLI-advies, dan zien wij uh, alle urgenties die er zijn als het gaat om de transities en de behoeften, juist als een kans om Nederland beter functionerend te maken en duurzamer uh, te maken. Ik, krijg, ik zie gelijk een reactie komen van Henk in de chat van, is dat niet heel erg veel wensdenken? Maar ja, ik, ik denk dat het begint bij de ambitie die je uitspreekt en ik ja. hoop ook dat dit gaat lukken. Ja, ik kan inderdaad, hè, je kan zeggen, oh, dat zijn mooie woorden die ze spreekt, dan is dat niet wensdenken. Uh, en ik heb nu al meerdere sessies gehad, uh, naar aanleiding van het RLI-advies, bijna elke week wel één. En elke week zeg ik wel bijna, uh, je kan het helemaal opschrijven hoe het zou moeten. Maar uiteindelijk draait het om mensen in de praktijk die willen, die uh, de keuzes durven maken. Die ook die transities daadwerkelijk uh, willen gaan vormgeven met elkaar. En dat vergt ambtelijke lef, dat vergt bestuurlijke lef, dat, ver dat vergt lef van partijen. En dat gaat alleen werken als je elkaar vindt op een, op een, op een goed inhoudelijk doel. En daar zit juist ook vaak die ruimtelijke kwaliteit. Hoe gaan we dit gebied waar wij uh, wonen, leven en werken beter maken? Als je dat... Uh, deel, aan het begin van het proces, geen aandacht geeft, dan gaat het fout. En integraal betekent dus ook niet altijd alles doen, hè, want dat kan helemaal niet. We hebben al elke vierkante centimeter in Nederland uh, is, uh, bestemd. Alles is bestemd, dus daarom gebruiken we ook de metafoor van de verbouwing van een, van een huis. Met, met, met grotere en kleinere opgaven, een lekker dak of een likje verf wat het huis moet krijgen. Uh, en dat betekent ook, want die budgetten zijn niet oneindig en ook de capaciteit is niet oneindig. Dat betekent keuzes maken. Dit hier wel en dat hier niet. En met name dat laatste, dat keuzes maken, dat wordt vaak heel erg vooruitgeschoven. Waardoor men snel lijkt te gaan, maar uiteindelijk weer langzaam. En ook aandacht voor de diversiteit van Nederland. Want we hebben heel veel kleurige regio's. Dus ja, wat past in deze regio qua, qua, qua functies wel en wat past er niet? Ook dat is een keuze. Ja, het was ook een van de vragen. Hè? Schort het niet aan keuzes maken uh, en besluiten nemen, in plaats van dat het in de uitvoering schort? Um, en ik denk dat je ook zegt van ja, ja, we moeten die keuzes maken, maar laten we die wel zorgvuldig maken met al die betrokkenen aan tafel. Ja, en ook gewoon in ons democratische democratisch, uh, stelsel. Uh, ja. dat, dat hebben we. En we hebben ook allerlei wetten en regelgeving over hoe we uh, participatie willen en, en moeten doen. Uh, maar we moeten het vooral niet als moedje uh, zien. Maar als je geen keuzes maakt, kom je ook niet uh, in die uitvoering terecht. Want dan blijf je hangen in iets wat niet uh, werkt. Ja, nou dankjewel Jeannette voor uh, deze bijdrage. Het regent inmiddels vragen in de chat. Ga daar vooral mee door, want die worden uh, gemodereerd. En ook als ik je vraag nu niet gesteld heb aan Jeannette ga ik die zeker nog uh, later, later terugkomen. Dat was een heel interessante vraag over het herdefiniëren van grondeigendom. Maar die bewaar ik lekker even voor Hans Momma's. Dan kan hij zich daar al op voorbereiden. Uh, bedankt. Ik ga over naar onze volgende gast. Uh, en dat is Yvonne van der Laan. Ja, ik ben er. Ja, geweldig. Uh, ik ben speciaal voor jou nog naar de kapper geweest. Zoals je me ik zie kunt. het. Heel goed. Ja. Het ziet er uh, een stukje beter uit. Nou, gelukkig maar. Uh, Yvonne van der Laan is MT-lid bij uh, Binnenlandse Zaken en uh, betrokken bij uh, de NOVI, het, uh, uh, het, het uh, levend document wat we nu hebben voor de ruimtelijke ordening. Uh, en uh, ja, jij geeft een reflectie eigenlijk op de ruimte vanuit het nationaal beleid. Uh, laat ik even beginnen met uh, wat, wat is je opgevallen uit wat Hans en Jeannette hebben gezegd? Nou eigenlijk uh, heel veel herkenning en uh, vooral datgene wat, wat Hans aanreikt uh, en de zorgen die we eigenlijk nu hebben om uh, en de samenhang en de kwaliteit uh, te blijven borgen in uh, het geweld van uh, de sectoren die nu uh, uh, met allerlei opgaven en uitvoeringsgeld uh, uh, bezig zijn of, of in ieder geval beginnen. Uh, hoe houden we die samenhang, hoe krijgen we die, goed, uh, die goede samenhang erin om die goede afwegingen te maken? Uh, en hoe houden we ook de kwaliteit? Nou, die, uh, die uh, liet Hans volgens mij uh, heel goed uh, terugkomen. En uh, veel herkenning ook bij uh, wat, uh, wat Jeannette aangaf. Um, waarbij ik even wil, ik weet niet of je al zo ver wil gaan, Mark. Maar even de drie dingen van waar zou het Rijk ook vooral op moeten inzetten uh, die zij noemde... He, zorgen dat je aan tafel zit, zorgen dat je de goede keuzes maakt uh, en zorgen dat er ontschot geld komt worden ingezet. Um, nou, die eerste is lastig uh, omdat wij ook bij het Rijk uh, best een, uh, een groot programma hebben en eigenlijk toch nog niet helemaal de organisatie en de mensen die dat uh, helemaal kunnen bedienen. Dus ook wij hebben vacatures, dus voordat we overal aan tafel zitten uh, duurt het ook nog wel even. Maar het ontschotte geld is denk ik echt uh, uh, het, het grootste dilemma. Uh, omdat je toch ziet dat uh, nou, iedere bewindspersoon toch op zijn eigen programma wordt afgerekend. En het daarmee heel lastig is om ook geld uh, voor andere dingen in te zetten. Niet zijnde je eigen opgave. Ja, um, ja dat, dat is denk ik... Uh... Uh, we zien denk ik allemaal die verschillende sectorale ambities van de verschillende ministers in het kabinet. Er zijn veel uh, leefomgevingsbetrokken ministers inmiddels. Ik ben de tel een beetje kwijt, maar volgens mij zitten we ergens op uh, acht of negen um, die in dit domein zitten. Uh, er is een zogenaamde ruimtelijke ordeningsbrief in de maak. Ja. Uh, is daar een ruimte voor een, uh, voor een eigenstandige rol van ruimtelijke ordening binnen al die sectorale acties? Welke aanpak gaat het Rijk kiezen om die ruimtelijke samenhang te bevorderen? Nou, we gaan wel degelijk weer ook met uh, een minister uh, voor ruimtelijke ordening uh, die rol uh, uh, pakken. Uh, laat ik het nog even voorzichtig zeggen, proberen te pakken. Want we komen best wel weer van ver. Um, we hebben een tijd lang geen kleur bekend. We hebben een mooie nationale omgevingsvisie uh, nog wel uit weten te brengen. Maar we hebben hem weinig uitvoeringskracht nog weten te geven. En dat is ook even het... Uh, we gaan nu drie uh, programma's uh, aankondigen in deze ruimtelijk ordeningsbrief. En heel bewust twee programma's die echt ook wel op de uitvoering gericht zijn. En eigenlijk het derde, dat is niet helemaal het programma, maar dat is wel uiteindelijk waar het weer in terecht moet komen. Een aanscherping van de NOVI. We willen bewust niet beginnen nu... Met weer opnieuw de visie neer te leggen en de aanscherpingen daarin te doen. Maar eerst de uitvoering ter hand te nemen. En uh, de resultanten daarvan in een aangescherpte novi uh, terecht willen laten komen. We hebben nu dan nog twee programma's die we nu aankondigen in de RO-brief. Um, eentje is Mooi Nederland. Een aantal van jullie zullen vast zeggen van hey, dat hebben we eerder uh, uh, gehad. Een uh, programma Mooi Nederland. Um, dat is in ieder geval wel waarmee wij uh, het ruimtelijke kwaliteitsdenken verder willen brengen. Dus de, bijvoorbeeld de drie mooie principes uit de Novi uh, ook echt uh, stappen concreter willen maken. Dat willen we koppelen aan gewoon beleidsthema's die nu spelen. Uh, denk aan de verdozing in Nederland. Denk aan uh, het, uh, de, de groen-blauwe dooradering uh, in Nederland. Denk aan de datacenters, um, dus dat willen we echt proberen met en dialoog, maar ook stappen zetten in het concretiseren van beleid, maar het ook instrumenteren. Hè? Dus niet alleen maar houden bij het mooie verhaal, maar ook daadwerkelijk brengen naar uh, uitvoering. Um, uh, dat is één programma uh, wat we presenteren met de RO-brief en het tweede programma heet Uitvoering NOVEX. Uh, de X uh, staat niet uh, zoals eerder bij de Vinex voor het extra, uh, maar de X die staat hier voor het toebrengen van executiekracht aan de Novi. Uh, zo uh, presenteren we dit. Um, dus in woorden uh, geen gebrek uh, waarbij we dit uh, proberen uh, uh, aan te geven. Uh, wat we daarmee doen is eigenlijk het komen tot de goede ruimtelijke keuzes. We hebben inmiddels 24 nationale programma's die of zijn aangekondigd of al lopen vanuit het Rijk in het fysieke domein die enige ruimtelijke relevantie hebben uh, geïdentificeerd. Um, vanuit die programma's verwachten wij echt dat er op korte termijn keuzes gemaakt moeten worden. Er is veel meer programma dan dat er ruimte is in Nederland. En we hebben twee type arrangementen. Um, uh, ...in ontwikkeling hoe we dit ook tot uitvoering willen brengen met al die partijen die daarvoor nodig zijn. Het ene is een landsdekkende regie, zoals we dat noemen. Daar gaan we per provincie uh, afspraken maken over uh, nou, de grootste opgave van het Rijk. Daar zit een soort ritmiek achter... Dat we voor 1 oktober zicht willen hebben op wat dan die, no die grootste nationale opgaven of nationale doelen zijn vanuit het Rijk. Die geven we mee aan provincies. Die moeten daarop een ruimtelijke puzzel leggen. En dat komt dan volgend jaar, halverwege volgend jaar, moet dat terugkomen bij het Rijk. En natuurlijk gaan we daar ook de helpende hand in bieden. Maar. ...kan dat terugkomen met bijvoorbeeld het plaatje, ja het is leuk bedacht, uh, Rijk, dat je dit wil met uh, de energietransitie, dit met de landbouw, dit met stikstof en zoveel natuur. Um, maar uh, dat gaat ons niet passen of uh, uh, daar zitten conflicterende uh, situaties in. Uh, dus wij hebben daarop een keuze nodig. Dat hopen we dat er gaat gebeuren... Uh, dat helpt ons en dat maakt het natuurlijk ook bij niet makkelijk, maar dat zou wel een regime kunnen zijn waarop we sneller uh, tot de keuzes kunnen komen en ook worden gedwongen om daarin kleur te bekennen. En het dus niet alleen maar over de schutting bij de provincie te kieperen, maar het ook de mogelijkheid te geven dat weer terug te brengen. Het tweede arrangement wat daarin zit is een gebiedsgericht arrangement dat eigenlijk het... Door ontwikkelen van wat we ook al in de NOVI hebben uh, aangekondigd en mee begonnen zijn. De NOVI-gebieden en de verstedelijkingsstrategieën. Die dopen we nu even voor het gemak om tot NOVEX-gebieden. En daarmee laten we zien dat we ook vanuit het Rijk, vanuit meerdere departementen. in die gebieden waar uh, uh, de opgaven complex zijn. Uh, echt in de samenhang keuzes gemaakt zullen moeten worden. Dat we daar ook als medeverantwoordelijke partner uh, aan tafel zitten en uh, stappen weten te zetten in een en een gezamenlijk beeld van uh, een dergelijk gebied. Maar ook uh, stappen zetten naar de uitvoering uh, van al die mooie nationale doelen. In combinatie met de decentrale opgaven die er ook gewoon liggen. Om die stappen verder te krijgen richting de uitvoering. Nou, tot zover het mooie plaatje. Ja. Zeker, ja. En nu nog doen. Ja, het, het, het duizelt me wel een beetje, uh, Yvonne, van alle programma's die er dan zijn. En uh, uh, ik ben heel uh, verheugd eigenlijk met wat je zegt over die Novex-gebieden. En even aansluitend bij wat Jeannette van Antwerpen zei. Zitten jullie daar dan ook aan tafel in die Novex-gebieden? Gaan jullie dat zeker. pakken? Zeker. Dat is zeker de bedoeling. We zitten daar ook al aan tafel. Uh, want het is daarmee, dat is niet helemaal nieuw. Hè, dat, dat zijn uh, bijvoorbeeld het Noordzeekanaalgebied, uh, de MRA, uh, Zwolle. Dus dat, dat zijn gewoon al de huidige novi-gebieden en verstedelijkingstrategieën. Daar, daar hebben we al een aandeel aan tafel. Um, je zou wel kunnen zeggen dat met um, deze ambitie uh, ten aanzien van de grote verbouwing die nodig is voor Nederland. Dat we ook als Rijk ons huiswerk moeten doen om die opgaven die we hebben, die doelen die we stellen... Dat we die ook richting die gebieden weten aan te scherpen en in de gebieden weten te brengen. En nu ja. is het af en toe wat meer de vrijheid, blijheid. En mooi als we daarin stappen zetten, maar we willen ze toch wat sneller gaan zetten. En dat zal toch echt betekenen dat we daar ook meer kleur moeten gaan bekennen. Ja, jullie weten dat er volgend jaar uh, Provinciale Statenverkiezingen zijn. Ja. Oké, okay, nee, dat is uh, just checking. Uh, ik, uh, het regent ook vragen en opmerkingen in de chat. Uh, ik wil er twee aan je voorleggen. Uh, eentje van Wim Leendersen. Uh, die zegt, ik lees even voor. Misschien moeten we niet voor ieder thema een regio definiëren die allemaal hetzelfde is. Dus uh, eigenlijk per thema een andere regio. En, en hoe kun je dan als Rijk en of provincie tezamen komen tot echte doorintegratie op dat regioniveau? Is dat niet onmogelijk? Is dat niet te veel wensdenken? Ik snap dat het een moeilijke vraag is, maar. Ja, want ik dacht, want het eerste was: van, moeten we niet voor elk thema een regio willen bedenken? Dus daar, daar was ik het eigenlijk mee eens dat je dat volgens mij ook niet moet, eigenlijk niet zou moeten willen. Maar volgens mij moeten we het ook niet moeilijker maken dan het is. Hè? Um, de check die we eigenlijk willen doen in dat. Eerste arrangement wat ik schetste met die provincies, om het per provincie te bekijken, wat komt er nou allemaal op af, kan ook filteren in zaken die je niet meer met elkaar in de uitvoering hoeft te brengen. Dus dat je veel meer op het besluitvormende en de ruimtelijke keuze dat nog wel met elkaar hoeft te doen. Maar daarna kan het betreffende programma of thema of dossier kan gewoon verder. En kan gewoon de uitvoering vanuit een bepaald sectoraal programma ter hand genomen worden? Ja, ja. En, en, en nog even bij dat landsdekkende arrangement, hè, dat, dat zeg maar eigenlijk voor een deel wordt overgedragen aan de provincies, houden jullie daar ook een vinger aan de pols? Zitten jullie daarbij of zeggen jullie: bespreken jullie weer over drie, vier maanden en we horen wel weer jullie staan? Dat is niet onze bedoeling. Maar goed, daarover zijn we natuurlijk nu ook in gesprek met provincies. Eh, hoe kan dit? Uh, een beetje op een, op een handige manier gaan werken. Uh, ik zou zeggen, dat gaan we niet zeggen van hier heb je het mandje vanuit het Rijk en over een half jaar of over een drie kwart jaar dan zien we wel weer. Ik denk dat wij echt, uh, en, en, en, en volgens mij kunnen we dat ook heel goed, uh, we hebben best wat, uh, wat, wat dingen al ervaren met het werken met omgevingsagenda's, het hele ontwerpend onderzoek is een handig middel wat waarbij we echt hè, dat dat met elkaar zouden willen inzetten uh, om dat nou ja omdat in ieder geval beter boven tafel te krijgen van wat zijn dan die te maken keuzes uh, die ook op het provinciale niveau uh, uh, gedaan moeten worden ja. uh, dus nee niet over de schutting keeper en dan uh, half jaar of jaartje zien we wel weer ja er komen ook nogal wat uh, uh, uitvoeringssuggesties in de chat. Dus, uh, oh, nou, daar ga ik zo over zit, kijken. Ja. Ja, om de chat te bewaren <laughs> en te zorgen dat, dat we daar in ieder geval uh, al dan niet via de PBL-website op terugkomen op alle suggesties die daar gedaan worden. Uh, ik, ik vond er één heel interessant van, uh, ik denk Hans van Neerven. Uh, Hans van Neerven, die zei van, uh, moet je niet de inzet uh, van verschillende sectorale rijksmiddelen... ...narato voordelen als er een bijdrage wordt gedaan aan de integrale opgave. Dus eh, hoe integraler je je oplost, hoe meer je sectoraal bijgedragen krijgt. Ik vond het wel een interessante suggestie. Ja, hij is, hij is heel interessant. <lacht> um, en, en hier, weet je, we denken natuurlijk ook al veel langer na over hoe krijg je ook met sectoraal geld... Uh, het toch voor elkaar, uh, uh, nou ja, om bepaalde kwaliteits, hè, want dat is toch de wat zachtere kant, uh, om ook bepaalde kwaliteitsaspecten uh, uh, uh, geregeld te krijgen. Ik denk dat eigenlijk, maar goed, dat voorbeeld, dat wordt natuurlijk al, al heel lang gebruikt, dat het ruimte voor de rivier met gewoon een dubbele doelstelling, dat dat helpt. Om ook daadwerkelijk geld uh, voor een wat zachtere functie uh, uh, voor elkaar te krijgen. Maar ja, um, ik, ik zie het ook maar weer als een, als een suggestie. Uh, weet je, ik, ik noemde niet voor niks gelijk aan het begin dat voor elkaar krijgen van toch richting ontschotting of enigszins ontschot budget voor gebieden, voor het uh, gebiedsproces, uh, hè, voor andere dingen niet zijnde direct... Uh, de harde opgave, ja. Uh oh oh. Uh, is Yvonne even weg? Iedereen is er nog. Volgens mij zie ik iedereen nog zwaaien. Maar Yvonne was even weg. Um, terwijl ik nog net zo'n interessante suggestie uh, in de chat kreeg. Uh, over Yvonne. Dat was de vraag van uh, of de haast en het tempo die we nu worden gemaakt in uh, woningbouw en bereikbaarheid passen bij dit tijdschema. Uh, wat wordt voorgesteld in uh, het uitwerken via de provincies. Nou, we zijn Yvonne even kwijt. Uh, waarvoor excuses? Daarom stap ik nu over naar Hans. Uh, Hans Mommaas. Uh, misschien kun jij uh, een reflectie geven over op wat je hebt gehoord van Jeannette en Yvonne. Nou ja, wat, wat, er zijn een heleboel uh, goede ideeën en noties aangedragen. Dus uh, ik zou iedereen tekort doen als ik dat probeer samen te vatten in, in een minuut of twee. Maar wat bij mij wel blijft hangen is dat vraagstuk van uh, hoe je uh, tegen de achtergrond van de enorme ambities en de haast die daarachter zit en de enorme uh, uh, uh, uh, sloot geld die daarmee gemoeid is. Uh, ruimtelijke kwaliteit overeind houdt. Uh, ga maar na. Hè. We, we willen in acht jaar tijd. komen we tot ongeveer 55%, misschien wel voorbij. richting de 60% reductie van CO2-uitstoot. Terwijl we er ongeveer 30 jaar over hebben gedaan. om 25% te reduceren. Dus je kunt nagaan welke ambitie daar ligt. Hè. Met, met 35 miljard aan, aan geld. We willen richting 2030 komen tot 74% reductie stikstof hectares. Beschermde natuur met 25 miljard. Als je, als je dat gaat doen zonder oogmerk voor ruimtelijke samenhang en ruimtelijke kwaliteit. Ja dan kun je in de voorkant wel nagaan dat er gewoon ongelukken gaan gebeuren. En, en, en dus inderdaad zoeken naar samenhang ontschotten. Maar tegelijkertijd wil je ook voorkomen dat goed geld naar verkeerde projecten gaat. Eh, waarbij mensen dan gewoon oude projecten indienen bij die nieuwe fondsen. En dan ze zo gefinancierd proberen te krijgen. Dus er is een ingewikkelde puzzel te leggen. Een ja. ingewikkelde puzzel die veronderstelt dat we de opgaven heel scherp bij elkaar leggen. Dus het gaat om de samenstelling van de opgaven. Dus ja, woningbouwtekort, Maar ja, ook VAR-doelen. Het gaat over natuurkwaliteit. Ja, het gaat over verduurzaming van de energievoorziening. Maar het gaat dus inderdaad ook over ruimtekwaliteit. En hoe ga je dan ruimtekwaliteit in dat proces borgen? Dus dat programma Mooi Nederland, hè, wat ook inderdaad aangekondigd is. Daar moet het echt gaan over hoe gaan we naar landschapskwaliteit. En gevoel van identiteit. En, en gevoel van ruimtekwaliteit. Hoe gaan we dat te midden van het geweld wat nu, nu op gang komt. Hoe gaan we dat op een goede manier positioneren? Dus dat lijkt me wel een, een stevige klus te zijn. Waarbij met name ook zeg maar even de verticale en de horizontale coördinatie, zowel in Den Haag als, als in gebieden en daartussen, hè, terecht haalde Jeannette het Huis van Torbekken aan. Ik weet niet of het een roltrap moet worden, maar in ieder geval moet de dynamiek van de verdiepingen naar het trappenhuis, hè. we moeten veel meer in het trappenhuis met elkaar gaan verkeren. Uh, upstairs en downstairs zou ik zeggen, uh, uh, uh, want zowel zeg maar even van, vanuit Den Haag naar de regio's toe, maar ook terug. Dus als, als dan al die gebieden hun gebiedsagenda uh, uh, hebben gemaakt, dan ook weer even het net ophalen om te kijken of we via die gebiedsopgaves ook achter beleidstekorten kunnen komen, die dan toch weer in Den Haag geadresseerd moeten worden. Dus het, het, het, het zal in de samenhang moeten gebeuren, maar tegelijkertijd goed oog houden voor de balans tussen de harde doelen en de zachte waarden. Ja, eigenlijk zeg je dus die, die tafel van jouw laatste sheet hè? Dat moet eigenlijk een soort dynamische tafel zijn, waarbij mensen steeds weglopen, lopen, terugkomen, um, om steeds in te brengen wat ze ophalen op hun eigen niveau. Ja, maar waarbij het wel van belang is dus, want er zijn dus een aantal keiharde waarden met een enorme ambitie en een enorme snelheid, dat die goed in verband worden gezien met de zachte waarden die we ook willen beschermen. Uh, denk maar even aan het stikstofdossier. Uh, uh, we willen eigenlijk zo snel mogelijk weer ontwikkelruimte hebben. Dus die stikstof naar beneden toe. Zo snel mogelijk. Maar ja, uiteindelijk gaat het wel over natuurkwaliteit. En die natuurkwaliteit moet wel eerst gegarandeerd zijn voordat je weer die ontwikkelruimte kunt vrijmaken. Dus daar liggen nog ingewikkelde knopen om met elkaar uh, te ontwarren. Ja, en eigenlijk zeg je ook van, je moet aan die tafel heel goed praten over wat precies de opgave is. Die definitie moet je goed met elkaar doen. Ja. En, en, en daarbij heb je aan de voorkant dus eigenlijk uh, alle sectorale doelen moet je al voor handen hebben. Dus je, je kunt pas goed, goed gebiedsgericht gaan werken als eerst Den Haag zijn huiswerk heeft gedaan. Op alle dossiers. Want anders krijg je natuurlijk toch wel dat allerlei scheefgroei gaat ontstaan tussen de dossiers. Dus, dus inderdaad uh, geef richting uh, uh, en maak daardoor ruimte. En dat betekent ja. dus dat, dat, dat de, de regio's moeten de doelen kennen, moeten de kaars kennen om daar te gaan werken. En misschien moet je dan ook inderdaad ruimte creëren voor de mogelijkheid dat de regio's er niet uitkomen omdat de doelen toch niet adequaat geformuleerd zijn. En dan moet er ook weer een correctie mogelijk zijn op die doelen. Ja, ja in die zin ligt er nog wel wat druk op het schouders van het programma Mooi Nederland. Uh, want dat zou natuurlijk die zachte waarde voor een deel moeten inbrengen in het geweld van de, de, de, de, de megatonnen en de, de woningbouwopgaven. Uh, kortom, laten we de tijd nemen om met elkaar die opgave te definiëren. En dat is misschien een mooi bruggetje naar onze derde gast, uh, Caroline Geels, die um, uh, van het keukentafelberaad is. Carolien, ben je beschikbaar voor ons nu? Ik moet zeggen, ik zie in mijn rechter uh, onderhoek uh, enorm veel opmerkingen in de chat langskomen, dus ik hoop dat die worden gemodereerd. Um, en um, ik hoop ook dat Carolien er is, ik heb er wel... In... Ja, ik ben er. Ah, fijn, geweldig. Ik ga maar praten, want dan zie je mij, denk ik. Ja, dan, dan kom je in beeld als je gaat praten. Ja, dat is geweldig. Uh, goed je te zien inderdaad, Carolien. Uh, je bent van het Keukentafelberaad. Je zit vaak aan de keukentafel, neem ik dan aan. En uh, dan praat je over dingen. Kun je mij iets vertellen en de mensen die daarmee zijn wat precies het Keukentafelberaad is? Uh, als start van deze tweede ronde, hè, uh, de op zoek naar samenhang in de regio, kennis aan de keukentafel. Ja, nou, de eerste keukentafel waar we aan zaten was die van Kees Veerman. Uh, ook wel bekend van het eerste Delta programma, de minister van LNV, regie op ruimte. En het initiatief daartoe was genomen door Marjan Rintel van de Nederlandse Spoorwegen, nu nog, straks van de KLM. En die zei van ja, ik heb eigenlijk een groter verhaal nodig om mijn eigen mobiliteitsproblemen uh, op te lossen. En een van die problemen is bijvoorbeeld onderhoud. En dat vindt de politiek nooit sexy, spoorwegonderhoud, of waterwegenonderhoud, of kademuren en brugonderhoud. Maar het moet wel gebeuren. En zeker als je treinen uh, niet vier keer, maar zes keer per uur laat rijden, dan gaat het gewoon allemaal sneller. Die crumbling infrastructure. En toen heeft uh, Ben van Berkel aan mij gebeld. We hebben dit uh, boek gemaakt. Wat wij willen is nog nooit gedaan. En dat gaat eigenlijk over de kracht van integraal bouwen. En wij waren boegbeeld van de bouwagenda waar Bernard Wienertjes de voorzitter van was. En toen hebben we eigenlijk die opgave gestapeld. Nou, daar hebben we veel over gesproken. Maar we hebben ook gezegd, innovatie moet een tijd en plaats hebben. Dus je moet het concreet maken in een bepaald gebied. Toen hebben we eigenlijk voor elke laag, voor elke opgave een persoon gezocht. Dus Kees Veerman, landbouw, Annemieke of voor het water. Um, Martje van Rijn voor de woningbouw. Ben van Berkel ook voor de digitalisering. Marjan natuurlijk voor de mobiliteit. We hebben KPN erbij gehaald ook voor digitalisering. Als tempelman van Eneco voor de energietransitie. En ik heb er zelf kort nodig in gedaan als voorzitter van de industrietafel de laatste paar jaar. En dan zie je dat je wel tot leuke methodes kan komen. Uh, want inderdaad is het enerzijds generiek wat er moet gebeuren. Hè? Dus er zijn nationale opgaven. En anderzijds is het gebiedsgericht en we hebben een soort van infinity loop gemaakt. Een oneindige loop waarin je steeds kijkt, nou, wat kan er per gebied, hoe ga je dat met elkaar doen, wie gaat wat doen. En hoe telt dat op tot al die nationale opgaven op die zeven verschillende lagen van woningbouw, mobiliteit, klimaat enzovoort. enzovoort. En hebben we hebben ook nog naar het nieuwe kabinet geluisterd, uh, waarin bodem en water leidend zijn. Want dat zijn natuurlijk vrij uh, autonome processen. En die Infinity Loop, uh, die werkt echt aardig. Die hebben we nu uitgeprobeerd uh, in Zeeuws-Vlaanderen. Dan krijg je daar nog de complexiteit van uh, de andere kant van de grenzen. Vlaanderen, waarbij je eigenlijk dat ecosysteem als één zit, economisch. En uh, afgelopen dinsdag in de Gelderse Vallei, uh, waar je met twee provincies te maken hebt. Uh, dus ook dat is alweer complex, maar wat ik merk is dat het enorm helpt uh, om de urgentie te onderstrepen. Als wij nu de komende jaren te weinig doen, dan hebben die studenten tussen de 18 en de 28 geen enkele kans op de woningmarkt. Als we nu niks doen, dan uh, loopt het helemaal vast in het stikstofdossier. En ik denk uh, per gebied is die urgentie anders. En Bijvoorbeeld een hefboom in Zeeuw-Vlaanderen zou kunnen zijn de energietransitie. want ook het grote bedrijfsleven aan tafel. die graag over willen van natural gas naar waterstof. Nou, dan moet je op zee, dan moet je ook samen met Vlaanderen, grensoverschrijdend. De plannen liggen er eigenlijk allemaal. Dus ik denk dat je inderdaad per gebied nu op zoek moet naar de juiste hefboom. zeeuw vlaanderen energietransitie, misschien landelijk gebied, maar ook woningbouw. En dan beginnen. Wat we leerden van de Vlamingen was dat wij Nederlanders misschien alles te veel, tot 100 procent, uit onderhandeld willen hebben. En dat hebben betekend. En die Vlamingen zeiden van: begin nou gewoon als je 80 procent uh, uh, hebt uh, betekend. want die andere 20 uh, los je werkende weg wel op. Ja, ik, ik, ik begrijp dat jullie al aan best veel keukentafels hebben gezeten, als ik je zo hoor. Ja. Ik... Uh, elke dag aan die van mijzelf, maar uh, ja, want het is ook ontzettend leuk, want wat we hebben gezegd, dat werd ook in de chat gezegd, is van laten we hierdoor met elkaar werken aan die visie van Nederland op 2050. Nou, daar is vno en CW nu ook mee bezig en dat betekent inderdaad dat je moet zeggen, als het gaat om waterstof en wind op zee, nou dit eerst en dat daarna. He, we kunnen ook niet alles tegelijk, nou, daar hebben we de mensen niet voor, daar hebben we het staal niet voor, daar hebben we de kabels en leidingen niet voor. Maar ik denk wel, elke regio die nu met elkaar aan de keukentafel gaat zitten en met concrete plannen komt, heeft gewoon veel kans in Den Haag. Want dat hoor ik wel van collega's van uh, Yvonne. Uh, dat er pitches per regio. Hè? Dus hoe vertel je in drie minuten aan uh, Mark Rutte, hè? laten we die maar even als de integrale afweger, de grote integrale afweger benoemen. Wat jij wil in jouw gebied? Ja. Uh, ik denk dat daar uh, nu het ritme voor is gezet in die choreografie die Yvonne ook net schetste. Van dit in oktober, dan volgend jaar. Uh, hup. Dus die ruimte tussen moeten we met elkaar leggen. En als je dat perspectief voor 2050 schetst, is het ook ongelooflijk leuk. Nou, in dit boek hebben we daar een bepaalde methode voor. Hè? Hoe doe je dat? We beginnen bij de Sustainable Development Goals en we eindigen bij concrete programma's. Bijvoorbeeld het uh, overkluizen van een stuk spoor tussen uh, Amstel en Maardepoort hier in Amsterdam. Een beetje analoog aan de inspiratie die de A2 uh, in Maastricht ons uh, gegeven heeft. Maar elk gebied heeft zijn eigen hefboom. En dat ja. begint gewoon bij de analyse van welk probleem het grootst is. En wat je het liefst zo snel mogelijk wil oplossen, ook voor je eigen mensen. De demografie is belangrijk. De ene gebied heeft... Urgentie op, op een hele jonge generatie. Ander zitten we veel meer met een oudere generatie die bijvoorbeeld afstand wil doen van haar bedrijf, of die naar andere soorten van woningen wil waar meer verzorging is. En met, je zei net van je kunt een pitch houden bij het Rijk, maar als jij aan die keukentafel zit, zit je daar dan met de regio zelf, zit je daar met actoren, met ontwikkelaars, met, met burgers, of zit je daar ook met het Rijk? Is, hoe? Hoe grassroots ben je? Hoe, waar zit je in je? Met wie om tafel? En we zitten met de regio, maar ook met mensen van het Rijk. Dat eerste plaatje van hans Mommaas, maar zes actoren, daar hebben wij er nog twee bij bedacht. Eén is een vreemde eend. Ik vind het ook altijd heel mooi om een filosoof erbij te hebben, of een kunstenaar. Uh, we hebben in Rotterdam een keer een dominee gehad, hartstikke mooi. Uh, dus ook een beetje out of the box denken. Maar we beginnen altijd met de regio, want er is al zo waanzinnig veel gedaan in die regio's. Verstedelijkingsstrategieën, uh, integrale plannen van tien gemeenten. Uh, dus het enige wat moet, is dat nu op een goede manier vertellen. Hè? Dus de narrative van een gebied. Uh, en op een goede manier in kaart brengen hoe dat ook bijdraagt aan het vervullen van de nationale. Programma's. Maar daar hebben we al zoveel kaarten en materialen van dat het nu. Inderdaad gaat over, vanuit die urgentie, een lange termijn visie. Wat voor gebied willen we zijn? Waar gaan onze kinderen straks wonen, werken, recreëren? En dan terug wat betekent dat voor het programma van vandaag en morgen? Ik vind het een heel inspirerend verhaal. Hè? De, sowieso die infinity loop, die spreekt me erg aan. Omdat je steeds weer terugkomt op dat midden van die regio. Uh, maar ook die hefboom. Maar ik heb nog even een vraag. Is die hefboom nou bedoeld voor de regio zelf? Of is die hefboom... Nou, iets wat je verzint om bij het Rijk een voet tussen de deur te krijgen? Nee, die hefboom is voor de regio zelf. En die komt voort uit de ambities van de regio zelf. En dat komt weer voort uit, uit uh, ja, hoe die regio ontstaan is. En bijvoorbeeld bouw in Terneus, een hele belangrijke werkgever. Je moet even weten dat de echte majeure beslissingen over verduurzaming genomen worden in Houston, Want het is een Amerikaans bedrijf. Die kunnen kiezen waar ze gaan investeren. Doen ze dat in Alberta, Canada. Doen ze dat in Terneuzen. Doen ze dat ergens in Spanje. En dan opeens zit je met z'n allen aan dezelfde kant van de tafel. Want je wil allemaal dat die miljarden voor duurzaming naar Terneuzen komen. Het is goed voor ons land. En dan heb je dus dat gemeenschappelijke doel. In de Gelders Vallei wil je dat dat stikstofprobleem wordt opgelost, Maar dat er ook economisch perspectief is voor uh, alle mensen die daar nu wonen en werken en hun uh, onderneming hebben. Een hele ondernemende regio. Hoe geven die ondernemers nou perspectief? En het leuke is, als je met al die mensen tegelijk, hè, dus uh, provincie, uh. Uh, lokaal aan tafel zit, dan leg je al die puzzelstukken veel makkelijker. Want de gemeente... Je wordt opeens bij mij van de keukentafel... Uh, nee, ja, je, je bent er weer bij mij, hoor. Ja, oh, ik, nou, ik, ja daar ben jij ook weer. Maar die gemeente weet precies, die zit aan die keukentafel. Trouwens ook het waterschap. Hè? Die kennen de boeren, die kennen de burgers. Die weten: oh ja, deze fabriek heeft dit nodig en die fabriek heeft dat nodig om bijvoorbeeld CO2 te besparen. In Amsterdam hebben wij bepaalde gebieden waar je het verdienvermogen van een stukje van de stad kunt combineren met verduurzamen en verdichten. En dan kan het opeens wel, hè? die dozen stapelen. Dus niet platte dozen voor logistiek en distributie, maar gewoon gestapeld. Woningen erboven, voorzieningen, portveldje in het midden. Hartstikke goed. ja, ja. Nee, Ik vind het interessant aan jullie methode is dat je dus eigenlijk een, een hefboom of een handvat zoekt uh, om de integraliteit aan te pakken via één specifieke, oké okay, we gebruiken duurzaamheid. We gebruiken... Anders weet je niet waar je moet beginnen. ander mooi voorbeeld, wij werken, uh, we zijn nu ook bezig met de RAI. Nou, iedereen kent de RAI, hè? een groot congrescentrum. 70.000 diesel trucks per jaar. Dan denk je, nou zou het toch mooi zijn als je niet meer zo uh, de binnenstad rijdt. Dus nu is er iets bedacht met een logistieke tunnel, waardoor de bevoorrading anders kan, herhup. maar als je dan toch bezig bent en je moet die investering betalen, kan je misschien ook verdichten. Misschien willen we er wel studenten bovenop de rij wonen of een stukje draast of uh, oudere mensen in combinatie met de studenten. Dus dan heb je als hefboom de logistiek en distributie vraagstukken. En als oplossing neem je al die andere lagen mee. En daar wordt dan iedereen heel blij van. Want dat zie je, dan zit er voor iedereen ook iets in. Want de een krijgt een schandere lucht, de ander krijgt een ander veel moderner logistiek systeem. De ander krijgt woningen, een beetje office ruimte. Met natuurlijk in achtneming van uh, bodem en water en, en de energietransitie. Ja, zoals je vertelt, klinkt het eigenlijk alsof je het Rijk, zeg maar, in het ontdekken van die hefboom niet nodig hebt. Klopt dat? Nee, dat klopt niet, want daar zit heel veel geld en dat wil nog wel eens helpen als je die hefboom hebt gevonden om ook die stoeptegel zo uh, op te lichten. En ik denk ook, het Rijk moet inderdaad in die infinity loop die optassom maken. He, dat is met de rest ook geprobeerd. Nou, iedereen had toen goed voedshuiswerk gemaakt. Nu blijkt dat niemand eigenlijk meer die windmolens op het land wil. Dus uh, volgens mij moet het Rijk daar dan ook weer zeggen. Nou, gaan we dat dan niet anders doen met geothermie of met de warmte of met meer wind op zee of meer import van bijvoorbeeld waterstof. He, kan ook dat uh, uit Spanje halen of uit uh, nog verder weg. Dus daar moet het Rijk uh, de majeure systemische toetsen steeds op loslaten. Ja, nee, dat snap ik. Maar wat ik interessant vind is eigenlijk dat jij komt op die hefboom omdat er mensen initiatief nemen in zo'n regio. Ja. Uh, ja. Kun je die initiatiefnemers niet moeten belonen dan? Zeker, met goede deals met het Rijk. Ja. Hè, bijvoorbeeld als Zeeuws-Vlaanderen die energietransitie wil doormaken, ja, dan moet Tennet ook zorgen dat er een 380-café-station komt. Uh, nou, in het regeerakkoord wordt ook over uh, kernenergie gesproken, borstelen kennen we. Nou. Misschien moet je daarvan dan zeggen, doen we een tweede centrale op de derde Maasvlakte. Hè? Niet alles in één regio. Ja, dus zo moet je ook uh, als Rijk een beetje uh, regisseren. Ja. En dirigeren. Op initiatief van de mensen. En dan denk ik, beloon inderdaad dat initiatief. Zorg dat uh, als Yvonne op 1 april al die plannen krijgt, dat de mensen die het vers zijn, die bijvoorbeeld hun Provinciale Staten achter hun plannen hebben of hun gemeenteraden, dat je die ook echt beloont. Want daar kwamen we ook achter. Het Huis en Torbek is niet alleen uh, een, een minister of een of als gedeputeerde of een wethouder. Ik was er zelf één. Ik heb geleerd dat je de hele raad mee moet nemen. En wij, um, daar was jij ook nog bij, uh, Mark, toen jij bij de provincie Noord-Holland werkte. Gingen we met 200 man dan MRA-dag, metropoolregio Amsterdam. 200 man, een paar leuke sprekers, burgemeester van Parijs, uh, een paar leuke workshops. Maar zorg dat je ook elkaars plannen kent. Zorg dat de wethouder van ruimtelijke ordening weet wat de wethouder van uh, uh, wonen aan het doen is. Of van uh, water. Of van, uh, dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ja, nee, ik, ik vond het voorbeeld dat je gaf van de Gelderse verlei mooi. Dat je dan twee provincies bij elkaar betrekt. Ja, uh, Een provinciegrens wil nog wel eens heel hard zijn in bestuurlijk Nederland. Ja, en als die urgentie maar groot genoeg is en je elkaar maar hard genoeg nodig hebt. En elkaar ook dingen grunt, hè, Dat je zegt, nou oké. Okay, uh, Procent, ik heb een lijstje, ik, heb, ik wil 100, ik krijg 80%. Laten we dan maar gewoon beginnen. Ja. En er zijn heel veel no regrets, hè? We kunnen op heel veel plekken kunnen we echt al behoorlijk snel aan de slag. En daar liggen ook heel veel plannen. En dan denk ik, doe misschien ook een fast lane. Dat zou ik misschien Hugo de Jonge aanraden. Het past wel bij zijn aanpak volgens mij een fast lane. Hè? Als er nou in een gebied echt alles klaar ligt, wat voldoet aan die criteria van ruimtelijke kwaliteit, van draagvlak, er is geld voor, enzovoort. Geef die mensen dan inderdaad de benefits uh, voor hun harde werk, want het, het is natuurlijk wel een hoop georganiseerd met al die mensen uit betalen en dan ook nog uitvoeren. Maar stimuleer dat op een positieve manier. Ja. Nou, ik, eh, ik ga afronden, want we vliegen uit de tijd en we hebben nog heel veel tijd nodig. Ik vond het leuk om je gesproken te hebben. Ik vond het ook heel inspirerend. Uh, ik denk wel dat het uh, in de uitvoering gaat ook deze aanpak natuurlijk toch wel leiden tot pijnlijke keuzes. En op andere plekken gaat het misschien tot meer vreugde leiden. Maar dat uh, hoort bij het spel, denk ik, wat we met elkaar gaan spelen. Dus ik hoop je nog vaak tegen te komen, niet alleen aan de keukentafel. Uh, en ik ga even terug naar Hans Momma's om uh, uh, een bruggetje te maken naar het laatste deel van ons programma. Dankjewel. Um, er is heel veel langsgekomen in de chat, dus uh, ik zorg dat je die chat ook zeker krijgt al die belangrijke opmerkingen. Hans, um, ja. ook even richting Caroline. Um, een ja. heel ander verhaal uh, in het verlengde van de twee voorgaande sprekers. Maar um, wat is je eerste reactie op het verhaal van Caroline? Nou prima, inspirerend ook, um, omdat inderdaad het, het heel sterk de vinger legt op de dynamiek in, in, in de regio's, in de gebieden uh, en, en uh, dat je voorbij een soort van bureaucratische stapeling van doelen moet komen. Doordat je inderdaad stakeholders in het gebied aanspreekt tot de plannen die er liggen en vervolgens met die stakeholders gaat bekijken van wat inderdaad dan als hefboom kan functioneren. En, en ook die infinity loop, hè, die, die eindloze lus waar je doorheen moet. Dat is precies inderdaad wat ik met veel moeilijker woorden toen net die verticale en die horizontale coördinatie noemde. Want je hebt in dat gebied gewoon een samenhang nodig, maar tegelijkertijd met die samenhang in dat gebied natuurlijk ook kunnen sporen met wat er aan rijksopgave ligt. En, en daar zal ook op de een of andere manier een infinity loop moeten zijn tussen de nationale opgaven en, en wat stakeholders in dat gebied oppakken. Als er iets niet kan, hè, want, want oké, okay, wat, wat moeten we dan hier doen om het wel mogelijk te maken? Hè, die, eh, ik geloof dat Carolien was, of iemand anders noemde ook het voorbeeld van de ondertummeling van de A2 in Maastricht. Hè, waar, waar je ook zeg maar even de integraliteit hebt doorgetrokken naar de uitvoering. Hè, dus, het is inderdaad, dat, dat raakt toch aan die, aan die 80%? Hè. Als je het over 80% eens bent, beginnen. En dan in de uitvoering kom je al wat dingen tegen. En, en als dan in de uitvoering die dingen tegenkomt, moet Den Haag ook alweer thuisgeven. Om daar een oplossing voor te bieden, zodat die integraliteit daar kan blijven functioneren, snap je? Zodat je met elkaar ook gaat voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Maar dat veronderstelt dus wel dat je in dat trappenhuis op een goede manier met elkaar blijft in, in gesprek blijft. Het veronderstelt ook dat aan de voorkant van dit soort processen, natuurlijk, wel voor die gebieden duidelijk is wat de nationale opgave is. En dat er zeker continuïteit ook in die opgave zit. Want anders blijf je natuurlijk een beetje onzekerheid zitten over: ja, maar wat gaat er nu gebeuren en zo? Wat kan ik tegen boeren zeggen en wat niet. En wat kan ik tegen andere ondernemers zeggen en wat niet. Dus het stel wel wat duidelijkheid aan, aan de verschillende kanten. Maar wat inspirerend is, vind ik inderdaad dat je met gebiedsstakeholders gaat kijken naar wat zijn nu de opgaves hoe komen die samen? En wat ze kunnen dan in die samenhang? Wat kan daar nu de hefboom zijn? ...die als het ware de rest van die opgaves ook mee op, in slipstream neemt. Dat vind ik een hele mooie benadering. En dan blijkt dan ook dat voor de verschillende gebieden die opgaves gewoon totaal verschillend zijn. Dus je hoeft niet allemaal met dezelfde opgave te beginnen. Ja, de, er is een vraag in de chat hoe het uh, boek van Caroline heet. Volgens mij heet het Wat wij willen is nog nooit gedaan. Uh, en, en misschien dat Caroline in de chat nog een kortingscode kan zetten... <laughs> uh, zodat iedereen uh, die bij het uh, webinar aanwezig is, korting krijgt bij de uitgever. Uh, uh, maar volgens mij, wat wij willen, is nog nooit gedaan, zo weten we toch? Ja, ja. Uh, we kunnen uh, boeken verloten onder de eerste tien inzenders van een heel gaaf gebiedsgericht plan voor 2050. Nou, dat uh, zijn er al uh, genoeg. Die, uh, die uitdaging nemen we aan. Uh, uh, er kwam nog wel een vraag in de chat langs van in hoeverre is er dan Rijksegrie nodig op, zeg maar, die regionale hefbomen? Het is misschien een vraag voor zowel uh, Hans als Caroline. Uh, Hans zei al iets, je moet natuurlijk wel die nationale opgave in de gaten houden. Uh, het lijkt me evident, maar geen makkelijke. Nee, maar we hebben. Al die lagen hebben we al opgaves uh, gekwantificeerd. Hè? En die van woningbouw is misschien nog het meest helder. Hè? Miljoen voor 2030 en dan 1,7 in 2050. De uitgaande van 22 miljoen mensen. Dat doet het CBS in 2050. Maar bijvoorbeeld ook voor de energietransitie hè? kun je dat uitrekenen. In termen van petajoules enzovoort. En er zitten nog heel veel veronderstellingen in. Maar je weet bij alles dan dat het goed is om vandaag te beginnen. En het Rijk moet denk ik een wortel en stok... Uh, zien te vinden. Hè? Dus een... en, en, en vergeet daarbij de stikstofopgave natuurlijk niet, want die is zeker zekere de zin de van een heleboel van die andere opgaves. Ja, dat klopt, dat klopt. Nou ja, en de wortels kun je goed voorzinnen, maar ik denk, uh, ik ben wethouder geweest, als je niet goed op je geld paste, dan kreeg je artikel 12, uh, dan kreeg je uh, de provincie op je dak. Nou, uh, dat wilde geen enkele gemeenteraad hoor. Den Haag heeft daar een tijdje onder geleden, is al heel lang geleden. Maar nu is ruimte schaars. En ik denk dat je het ook wel moet bedenken, ja, als je er niet goed zorg draagt als een rentmeester en als een, als een, als een, een bestuurder voor, voor jouw gebied, ja, ruimte is schaars. Dus we moeten met elkaar dan ook wel een soort stimulerende wortel en stok bedenken, waardoor je de, de harde werkers ook beloont. En uh, misschien kunnen sommige harde werkers dan ook nog een extra stukje opgave uh, meenemen als ze een keer goed bezig zijn. Ik ga gelijk door naar twee de andere harde werkers. Sorry, ik ga gelijk door met haar. Uh, ik moest wel uh, ook denken bij wat je net zei, uh, Caroline, aan um, waar je net mee begon. We hebben geen woeste gronden meer in Nederland. Hè? We hebben geen woeste gronden meer. Dus ja, die ruimte is inderdaad schaars. Uh, we zitten weer op dit, dit, dit deel van het webinar. Waar het ingewikkeld is uh, met de technische toestanden. Maar ik zie dat die gelukt zijn. En ik ga daarom het woord over dit vragen aan. Of David Hamers, of Rien Kuiper, of hun allebei. Zij gaan um, in het derde deel van dit seminar in op waar we naartoe gaan. En ik geef nu het woord aan een van hun beiden. Ja. ja, dankjewel uh, Mark. Moet jij even je speaker uitzetten? Ja, dankjewel. Um, oh, ik hoor mezelf nog steeds dubbel, Mark. Nee, oké, okay, dankjewel, dat is het is verwarrend. Ja, uh, heel aandachtig heb ik meegeluisterd uh, namens het projectteam van de ruimtelijke verkenningen uh, samen met Rien Kuiper. En wij zullen zo meteen een, uh, een kijkje in de keuken geven van hoe wij al deze thema's, echt wel allemaal, en dat is toch weer schrikken altijd, hoe complex het dan wordt, hoe we die verwerken in lange termijn scenario's. Um, dat gaat over de samenhang, het woord is volgens mij het meest gevallen van alle andere woorden. Als je het vergelijkt, de samenhang tussen gebieden, tussen sectoren, uh, in de tijd ook, uh, tussen lagen, fysieke lagen, Bo bodem en water kwamen af en toe langs, hè. Uh, niet alleen wonen en bereikbaarheid, et cetera, uh, maar ook de bestuurslagen. Wij, uh, wij hebben onszelf een opdracht gegeven in het verlengde van, van grote opgaven uh, in een beperkte ruimte, hè, wat het startpunt was uh, met, met Hans Momma's daarnet, afgelopen jaar gepresenteerd, een urgente opgaven neergelegd en dat startpunt naar de toekomst door te trekken in vier uh, scenario's. En ik zal jullie zo meteen wat dingen laten zien. Die, uh, die dat even als een kijkje in de keuken helder maken. Het is allemaal nog volop in ontwikkeling. Uh, wij beogen ergens rond, rond einde jaar te publiceren. Uh, maar het leek ons toch heel leuk om uh, vanuit het nu, zeg maar, via de toekomst, weer de urgentie van het nu op te, zo op te zoeken. En dat is die uh, diagram aan de linkerkant op jullie scherm. Um, de nul-situatie hebben we als het ware neergelegd in grote opgaven. Um, wat is er nu aan de hand? Wat zijn de urgente issues? Uh, hoe wordt het spel nu gespeeld? Wat we vervolgens doen is um, met de onzekerheid die we op lange termijn speelt. Hè, wij, wij kijken vooral naar 2050 en soms zelfs nog wat verder weg. Gegeven um, we die onzekerheid, denk aan bevolkingsgroei. Ik zag er in de chat ook al wat opmerkingen over. Ook aan economische groei, dat weten we allemaal niet. Dat nemen we mee in de vorm van omgevingsscenario's. Dan maken we ook uh, gebruik van bestaande scenario's van onszelf, maar ook van andere instituten. Vervolgens confronteren we dat met wat in deze diagram beleidsscenario's zijn. Dat noemen wij ook al normatieve scenario's. Wat wil je in meervoud? Wat zou je willen? En dat doen we in viervoud: Voor vier verschillende waardepatronen. Die eh, de spelers in de ruimtelijke ordening. of in het omgevingsbeleid. wel iets breder nog dan de ruimtelijke ordening, denk ik. wat zouden die spelers willen. gegeven die onzekerheid en alle ambities? En welke rangorde. Eh, breng je aan als je vanuit verschillende waarden. Eh, reageert? Want dit gaat natuurlijk niet over één kabinetsperiode. Dit gaat over. Eh, nou, minstens zes, zeven kabinetsperiodes. als je doorrekent. Dus je zult op de een of andere manier. rekening moeten houden met verschillen in, in waarden. Nou, dat doen we in de vorm van die normatieve scenario's en die gebruiken wij als middel om boodschappen te formuleren waar beleidsmakers nu mee eh, aan de gang kunnen. En dan zijn het beleidsmakers op strategisch niveau, op rijksniveau, maar ook de strategen bij de provincies, eh, bij de gemeentes en ook de maatschappelijke en bedrijfspartners. Hè. Ook daar hebben ze natuurlijk ambities en strategieën. Die proberen we op deze, deze manier te voeden met prikkelende boodschappen om ze te helpen om die enorme complexiteit die daar net in de gesprekken voorbij kwam, om die uh, nou ja, aan te pakken. Nou, dat doen we over de breedte van de Novi. Um, dat zien, zien jullie rechts op het scherm. Um, vijf thema's op die horizontale rijen. De Novi on onderscheidt er vier, maar wij hebben er twee uit elkaar getrokken uh, om analytische doeleinden Dan krijg je vijf rijen. En daar Haaksop op hebben we vier normatieve scenario's ge geformuleerd. Je ziet de, de, de namen alvast in beeld en ik zal uh, nu even, ja echt heel in het kort wat, wat vlees op de botten geven wat voor soort normatieve scenario's dat dan zijn. En Rienk zal ze in beeld brengen in de vorm van schetskaarten waar we op dit moment aan werken. Nou, dit zijn de vier normatieve scenario's. Uh, we werken daar niet als PBL alleen aan. We doen dat ook steeds in interactie met, uh, met ja, toch wel behoorlijk wat stakeholders van, van rijk tot gemeente en van bedrijf tot samenleving. Uh, tot, uh, tot en die gaan we op dit moment invullen en ook op kaart zetten. Uh, het eerste is mondiaal ondernemend. Is een, uh, een individualistisch uh, Nederland in 2050. Uh, zelfredzaamheid. Zelfverantwoordelijkheid nemen, uh, ook voor de duurzaamheidsambities. Uh, dus het is niet alleen uh, profit. De P van profit of misschien uh, uh, prosperity, wordt wel vaker gezegd, uh, staat bovenaan. Um, maar het is ook een duurzaam scenario. Alle vier hebben de ambitie om duurzaam te worden. Alleen elk van de vier zal dat op een andere manier invullen. Um, misschien kun je het het beste voorstellen in termen van brede welvaart. De hiërarchie tussen de onderdelen van brede welvaart is telkens anders in elk van deze vier scenario's. In snelle wereld, een tweede scenario, is fragmentatie een trend die we doortrekken. Denk ook aan de, uh, de gemeenteraadsverkiezingen van, van een paar maanden geleden. Nog meer splinters hebben we in Nederland. Nog meer uh, fracties die het met elkaar zullen uh, moeten doen in gesprek. Dit is ook een heel digitaal scenario. Het digitale gaat hier belangrijker worden ten opzichte van een fysieke ruimte. En dan kun je denken aan de, de, de bubbels online, dat je je eigen lifestyle groep vormt en binnen die lifestyles vooral communiceert. En op afstand komt te staan van andere levensstijlgroepen. Uh, en afhankelijk van de bubbel waarin je verkeert, heb je een ambitie op de drie P's van People, Planet en Profit. Dus dat is een behoorlijke bestuurlijke uitdaging en zal ook ruimtelijk misschien tot fragmentatie leiden. Het derde scenario is Groenland. Dan wordt de mens gezien, of de mens ziet zichzelf als onderdeel van de natuur primair. Het is een scenario waarin we naar dematerialisatie, het mag hier minder worden geschreven. De P van Planet staat voorop. En in dit scenario zal de Rijksoverheid uh, op verzoek van de samenleving doorpakken op vergroening, de duurzaming in brede zin. Misschien ten koste wat van wat vrijheid. In elk van deze scenario's zitten ook uh, uh, bonussen en pijnpunten. Het is geen ideaal, uh, geen utopieën, geen dystopieën. Uh, zoet en zuur worden samen verpakt in elk scenario. En tot slot, regionaal geworteld, de gemeenschap. Je bent lid van een gemeenschap primair. Zo ontwikkelt Nederland zich in dit toekomstscenario. Er is behoefte aan continuïteit. Je wilt wat voorspelbaarheid in je leven, je wilt je buren kennen. Er zijn ook minder verhuisbewegingen in dit scenario. Je bent trots op je regio. Um, en beslissingen worden op zo, zo laag mogelijk schaalniveau gemaakt in dit scenario. En hier staat de P van People voorop. Nou, dat zijn echt in een notendop uh, vier totaal verschillende toekomstige Nederlanden. En Rien Kuiper, mijn collega, projectleider van dit project, zal jullie uh, vier kaarten laten zien. En even één of twee highlights uh, naar voren brengen om wat. Uh, beeld hierbij te geven. Dankjewel David. Het eerste scenario, mondiaal ondernemend. Uh, hier is de P van Profit uh, Primair en hier zet men ook uh, sterk in op de agglomeratiekracht van de Randstad met name ook de Noordvleugel van de Randstad. Uh, die zal uh, relatief het meeste groeien in Nederland. Uh, je ziet ook groen in dit scenario, omdat elk van onze scenario's ervan uitgaat dat het Nationaal Natuurnetwerk volgens Span wordt aangelegd. Uh, maar hier zal het ook een invulling krijgen die uh, ook de economie uh, ten goede komt. De volgende. Het volgende scenario is Snelle Wereld, waarin uh, ja, de samenleving eigenlijk steeds meer gefragmenteerd is geraakt in uh, digitale bubbels. Uh, in ruimtelijke zin hebben we dat hier ook vertaald door een veel meer Verspreide verstedeling. Zowel meer verspreid over het land als binnen de diverse regio's. Veel meer verspreid ook over steden, dorpen en misschien ook het buitengebied. De infrastructuur staat minder centraal bij deze kaart omdat er misschien ook gewoon minder fysiek transport is, omdat er heel veel digitaal gebeurt. De volgende. Het derde scenario is Groenland, uh, waar de van Planet voorop staat. Je ziet hier heel veel groen op de kaart. Niet alleen het Nationaal Natuurnetwerk wordt hier aangelegd, maar er wordt ook extra geïnvesteerd in aanleg van natuur. De steden ontwikkelen zich hier uh, verspreid over het land, maar vooral middelgrote steden die uh, goed op uh, fietsinfrastructuur aan te leggen zijn. Overigens zijn de steden hier ook wel met goede intercityverbindingen met elkaar verbonden. Uh, luchthavens uh, Schiphol zal hier kleiner van omvang zijn om de Parijsdoelen ook echt te kunnen halen. De volgende. En het laatste scenario, regionaal geworteld. Zet sterk in op regionale identiteiten. Um, elke gemeente moet voor de eigen volking bouwen. En niet meer dan dat. Verstediging um, raad meer gespreid over het land. Maar uh, binnen de regio's wordt dat wel in uh, ja, regionale kernen, steden en dorpen geconcentreerd. Um, ik heb in al deze praatjes niks gezegd over landbouw, niks over energie. Maar dat zal in al deze scenario's ook heel duidelijk een plaats op de kaart krijgen. Want alleen door het echt op kaart te zetten, kun je in beeld brengen waar zaken te combineren zijn. Maar waar ook duidelijk keuzes nodig zijn. Mark. Ja, dankjewel uh, Rink en David voor deze eerste... Uh... Ja, preview uh, van de vier uh, samenhangende uh, verschillende ruimtelijke scenario's die jullie aan het maken zijn. Uh, ik heb twee vragen, eentje die komt uh, uit de chat, die wil ik toch wel even uh, naar voren halen, is uh, er wordt op een aantal mensen zeggen iets over digitalisering. Uh, hoe wordt er omgegaan met digitalisering in deze scenario's? Even als apart punt, wie van jullie kan dat beantwoorden? Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Um... We hebben dit uh, scenario Snelle wereld. Uh, wat in de, als werktitel af en toe in onze werkgroep. ook nog wel digitaal domein heeft. Dus daar zet, dat zit, zegt, zegt al wel wat. Um, die fragmentatie gaat in dat scenario. gepaard met. eigenlijk hand uh, in hand met die digitalisering. Um, we zullen elkaar meer online ontmoeten. En dan niet alleen op een plat scherm. zoals we dat nu doen. Dat is erg 2022. Um, maar steeds meer on the go. Uh, ...onderweg op allerlei scherpjes, waarschijnlijk op een lens geprojecteerd of zoiets met augmented reality of misschien in de metaverse met virtual reality. En dan hopelijk zonder zo'n zware helm. Dat gaan we hier doortrekken. En dat betekent dus ook dat, uh, dat, dat klinkt misschien luchtig, vluchtig uh, en digitaal, uh, weet ik het allemaal. Maar dat betekent dus ook dat datacenters, het woord viel al ergens in het begin van deze bijeenkomst dat die datacenters als een zware ruggengraat, als een soort backbone, ook wel in het landschap zullen verrijzen. Dus dat is niet alleen digitaal, maar heeft ook een fysieke infrastructuur nodig. Dus die digitalisering zit sterk in dat snelle wereldscenario en zal ook wel deels deel uitmaken van een aantal andere scenario's, maar daar zullen we het wat naar de achtergrond brengen. Ja, en er wordt ook wel iets gezegd over de negatieve aspecten van digitalisering in de chat. Ik neem aan dat jullie daar ook oog voor hebben. Ja. Ja, zeker. We hebben in elk scenario oog voor de keerzijde van wat, ook, wat zeg maar aan de ene kant een kracht is, zal aan de andere kant een zwakte betekenen. Uh, met alle ongelijkheidsdiscussies die daarbij horen. En uh, om bij het voorbeeld te blijven van digitalisering, moet je dan denken aan... Um, Toegankelijkheid voor uh, uh, min, nou digibeten klinkt wat hard, maar digi, uh, digilectie, ja, dit is nog geen woord voor, maar dyslexie op de, op de digitale, ja. uh, in het digitale domein. Ik las daar een interessant artikel vorige week in de Volkskrant over, of was de afgelopen week in de zaterdagkrant. Uh, mensen hebben ontzettend veel moeite met het digitale, het zijn grote groepen en het digitale werkt ook vaak helemaal niet zo goed. Uh, we hebben in dit scenario... ...ook ondergebracht, namelijk de hiccups, de storingen, eh, het, het, het gebrek aan protocollen... ...omdat het zo'n gefragmenteerde samenleving is. Dus het zal allemaal niet zo lekker lopen in die digitale omgeving. Eh, dat is op zich al een uitdaging, eh, los van die harde eh, backbone in de zin van datacenters. Ja. Uh, ik heb beloofd om om vijf uur echt te stoppen, dus we hebben nog zeven minuten. Um, jullie hebben vier scenario's gemaakt, zijn vier scenario's aan het maken... Uh, op verschillende waardesystemen en die... door die verschillende waardesystemen krijgen we vier verschillende... toekomstbeelden voor Nederland. Wat kunnen we daar straks mee, als jullie... ergens aan het eind van dit jaar die... vier scenario's opleveren? Uh, die scenario's zijn heel goed bruikbaar voor uh, de verdere visievorming... en vooral ook omdat er ook heel veel transities... Uh, en plaatsen in de ruimte gegeven moeten worden. Hè. Dus uh, de... Het Rijk wilde de Novi gaan aanscherpen. Uh, maar ook ja, een heleboel keuzes moeten nog worden gemaakt. Uh, de de, de, de, de, de, de provincies moeten de puzzel gaan leggen. En daar kan het een hele goede rol bij spelen. Uh, om om ervoor, uh, nog even een puntje te noemen. De, de Omgevingswet die geeft aan in zijn memoe van toelichting dat bij alle omgevingsvisies uh, scenario's gebruikt moeten worden. Dat is bij de Novi nog niet gebeurd. Bij de provinciale omgevingsvisies ook nog niet. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, komt ons uh, product dan. Uh, aan het eind van dit jaar goed op tijd om in die volgende versies van die omgevingsvisies een blaas te krijgen. En, en heeft, heeft Caroline Geros er ook iets aan aan deze vier kaarten bij de keukentafelgesprekken? Ook op lokaal niveau is het heel goed om goed rekening te houden met allerlei onzekerheden. Even van de waterpatronen, valt de economische groei hoog uit of laag uit. Dat kan ontzettend veel uitmaken. Om even een hele oude koe uit de sloot te halen. Dat was ooit een visie van 2040. En die was gemaakt in een tijd van een hele hoge economische groei. Het ging uit van heel veel woningen die in de landstad gebouwd zouden moeten worden. Maar de inkt was nog niet droog of de economische groei klapte in en de nota kon gelijk in de prullenbak. Omdat ze niet met die onzekerheid rekening hebben gehouden. Dus ook aan de keukentafel is het goed om ja, te kijken wat echt robuuste maatregelen zijn en goed op die onzekerheden in te spelen. Nou, dank jullie wel. Ik, ik kijk zelf persoonlijk enorm uit naar uh, het eindproduct... Uh, en ik wens jullie heel veel succes met uh, het proces hiervan. Mochten mensen willen meedoen of uh, hun uh, opmerkingen willen ingeven. Uh, wil ik toch oproepen om je bij ons te melden. Er gaan zoveel zinnige opmerkingen nu rond in de chat. Uh, mocht je uh, uh, willen kijken in onze keuken of meekijken of mee willen doen. Laat het ons weten. Uh, daarvoor staan we zeker open. Uh, en met... Die uh, uh, slotopmerking wat betreft jullie werk over de ruimtelijke verkenningen wil ik graag het laatste woord geven aan Hans Momma's. Uh, Hans, wat valt je op in wat je gezien hebt van David en Rink op dit moment en de, hun teams? Nou, het, het, het speelt ook door mijn rol. Uh, ik zie Hans wel he? praten, maar ik hoor hem niet. Oh, dat ligt aan mezelf. Sorry. Oh, ja. oké. Okay. Je bent er wel. Ik schrok me alvast. Uh, uh, nee, uh, geen probleem. Uh, ik, ik moest ook denken aan de vraag die jij stelde. Jij stelde hem al. Van, van, uh, wat, wat, wat is de doorwerking van deze scenario's? Hè? En, en je, je zult natuurlijk ook zien dat ook wanneer het gaat over de keukentafelgesprekken. Uh, daar ligt natuurlijk niet alleen het gesprek over welke stakeholders hebben welk belang. en wie kan wat oppakken en zo. Maar da daar ligt ook, natuurlijk ook een zoektocht naar een narratief over een regio. En, en, en wat dan past in het narratief aan initiatieven en wat niet. En deze scenario's kunnen natuurlijk ontzettend helpen in de zoektocht naar het narratief van, van, van gebieden. Uh, en, en tegelijkertijd moeten we natuurlijk, uh, is Nederland geen optelsomme alleen maar van decentrale initiatieven. Uh, we vinden ook iets van de, van de nationale raamkwaliteit. En juist ook voor dat nationale debat uh, kunnen deze scenario's een veelbetekenende rol spelen. Hoe gaan we nou al die opgaves... Die natuurlijk sectoraal allemaal heel logisch klinken. Hoe gaan we die nou samenbrengen tot een nationale agenda? En ook in het, in, in het verkennen van die nationale agenda. Kunnen natuurlijk de verschillende waardesystemen die onder die scenario's zitten. Een behoorlijke rol spelen in het, in het met elkaar verkennen van de verschillende narratieven. Wat voor soort van Nederland willen we nou eigenlijk hebben? En wat voor soort van uh, uh, landschappelijke kwaliteit past daarbij? Om dat ook mee te nemen in de infinity loops. Die als het ware ook het, ge het gesprek voeden aan de keukentafels in de regio. Ja, ik, ik denk dat dat uh, mooie slotwoorden zijn. En dan ga ik ook echt afronden uh, voor vijf uur. Um, ik para parafraseer daarbij um, op Carolien Gerels. Wat wij willen gaan we doen. Uh, en dat gaan we dit jaar doen. Um, ik wil iedereen ontzettend bedanken uh, voor hun aandacht tijdens dit... Uh, webinar. Ik vond het ook ontzettend fijn dat we dit als webinar hebben gedaan. Uh, omdat het uh, de toegankelijkheid voor mensen die uh, minder valide zijn uh, dan de meeste uh, uh, hoger maakt. Ik zag wat ex-collega's die slechter been zijn of slecht zicht hebben in de lijst staan van deelnemers. Dus nou, een uh, hele mooie vorm om dit met elkaar te delen. Uh, nogmaals, de oproep. Uh, wil je hier op wat voor manier dan ook betrokken bij blijven, uh, meld je bij ons aan... Uh, en ik denk dat de belofte die ik kan doen, maar ik kijk even rond in de zaal waarin ik zit met uh, de projectleiders en de leiders van dit webinar. Uh, dat wij de chat in ieder geval even gaan uh, weergeven en beantwoorden en de belangrijkste punten uit de chat uh, gaan gebruiken. En dat we even laten zien hoe we dat gaan doen. Uh, ik wens iedereen een fijne dag en een fijne avond. Uh, een behouden thuiskomst voor de mensen hier in B30. En voor iedereen die van thuis heeft gekeken of elders, ontzettend bedankt en tot een volgende keer. En uh, een applaus voor de enorme inzet en voorbereiding van de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.